Het leek me wel leuk om voor één keer een beetje een controversiële video te maken... waarin ik je uitleg hoe je juist minder make-up kunt dragen. Want ik als beautyblogger moedig het eigenlijk aan om make-up te dragen. Ik vind het heel erg mooi als mensen het doen. Maar daarom is het ook wel eens fijn om juist wat minder te gebruiken... of juist lekker au te gaan, wat je zelf wilt. En dat is natuurlijk ontzettend fijn voor je huid als er niet een hele dikke plamuurlaag op zit. Dan moet ik eerlijk zeggen, voor mij is dat best wel een uitdaging soms omdat mijn hele make-up routine wel uit meer dan 10 producten bestaat. Maar goed, het kan wel. Want zoals vandaag heb ik bijvoorbeeld. Um, wat heb ik op? Ik heb dagcreme op. Um, concealer. Voor onder de ogen en een paar rode vlekjes weg te werken. Een um, klein beetje contouring. En een vrij lichte kleur. Overigens ook nog. Kijk, deze is vrij licht vrij naturel. En um, mascara en wat lip liner. En dat is het eigenlijk. Dus je hoeft soms niet zoveel te gebruiken. En ik wil jullie graag wat tips meegeven hoe je juist minder make-up kunt gebruiken. Dus um, dan gaan we gewoon beginnen met de eerste tip. Oké. Okay. En de eerste tip is echt super makkelijk. Want als we s ochtends hebben gedoucht en we komen uit de douche, dan staan alle bloedvaten. in je lichaam staan wijd open door onder invloed van de warmte. En um, daardoor ben je geneigd om uh, die roodheden, zeg maar, roodheden uh, weg te plamuren met bijvoorbeeld foundation. Dus de eerste tip die ik wil meegeven is... Um, als je net hebt gedoucht en je hebt je dagcreme aangebracht en je huid ziet er heel rood uit... Ga dan eerst even koffie zetten of ontbijten, want dan kan je je huid weer een beetje tot rust komen, kunnen de bloedvatjes zich weer sluiten. En daardoor zie je er vanzelf minder rood uit, waardoor je ook minder concealer en foundation gebruikt. Dus dat is eigenlijk de eerste tip. De tweede tip heeft ook met coverage te maken. Namelijk, um, ik gebruik bijvoorbeeld één pompje foundation... Voor mijn hele gezicht. Maar je kunt ook eigenlijk gewoon makkelijk met een halfpompje. En ik gebruik trouwens altijd van die um, pompconcealers of foundations moet ik zeggen. Want ik vind dat heel erg prettig werken. Heel gemakkelijk maar ook heel hygiënisch. En je zult merken dat als je een halfpompje gebruikt dat het dan ook gewoon prima werkt, maar je moet net iets meer aandacht besteden aan het goed uitblenden van de foundation omdat je natuurlijk minder product hebt om mee te werken. Maar het geeft je een veel natuurlijkere uitstraling en het is beter voor je huid en je zult zien dat je met een half pompje bespaar je ook nog eens jezelf wat geld omdat je de foundation minder snel opmaakt. Maar dat ziet er ook gewoon prima uit. Dus dat zijn eigenlijk de eerste twee tips. De derde tip gaat over mascara. Zoals je nu ziet heb ik alleen aan de bovenkant uh, mascara opgebracht. En um, niet aan de onderkant. En ik vind dat soms iets mooier omdat het iets natuurlijker overkomt. Dus dat is ook nog een tip die je kunt gebruiken. Probeer het eens om alleen mascara aan de bovenkant aan te brengen. Um, de vierde tip heeft uh, te maken met oogschaduw. Um, ik gebruik soms echt wel vijf kleuren oogschaduw. Maar je zult zien dat als je bijvoorbeeld een klein beetje... Uh, concealer aanbrengt op je oogleden, dat je dan niet eens behoefte hebt om um, oogschaduw aan te brengen. Het is wel heel grappig. Ik zal het een beetje laten zien. Omdat je dan, ja ik weet niet, je licht het op. En ik vind het ook gewoon mooi om ja, gewoon geen oogschaduw te dragen. Dus probeer dat ook eens. Dat je gewoon een klein beetje concealer aanbrengt en het eigenlijk zo gewoon laat. Erg gemakkelijk. Um, de, de vijfde tip, zijn we bij vijf. Ja, ik geloof het wel. De vijfde tip uh, gaat over je wenkbrauwen. Um, heel veel mensen tekenen hun wenkbrauwen bij omdat de perfecte wenkbrauw eigenlijk niet bestaat. Um, ik heb van mezelf best wel volle wenkbrauwen, dus ik hoef ze eigenlijk niet echt bij te tekenen. Ik weet niet hoe dat met jouw wenkbrauwen zit, maar als je je wenkbrauwen helemaal niet ziet, snap ik dat je ze gewoon... Um, ja, bij wil tekenen. Maar je kunt ze natuurlijk ook een keer laten verven. Waardoor gewoon de haartjes donkerder worden. En je wenkbrauwen beter te zien zijn. Dus dat is eigenlijk mijn vijfde tip. Maar dat zou je thuis kunnen doen. Want ik geloof dat Etos van die setjes heeft. Waarmee je zelf je wenkbrauwen kunt verven. Um, ik heb het vanuit de opleiding geleerd. Dat als je bang bent dat ze te donker worden bij het verven. Dan zet je gewoon de verver op. En als je dan je andere wenkbrauwen ook in de verf hebt gezet. haal je het er meteen weer af. En um, dat is eigenlijk de beste manier om te voorkomen dat ze niet te donker worden. Want donkere winkbrauwen wil natuurlijk niemand. En um, even denken. Wat hebben we nog meer als tips? Hmm, koop een goede dagcreme, want een goede dagcreme kan ervoor zorgen dat je huid ook minder rood wordt en minder last heeft van onzuiverheden die je dan weer minder hoeft te bedekken. Dus een goede dagcreme, daar begint het eigenlijk allemaal mee. Dit had ik eigenlijk als tip 1 moeten stellen, maar goed, maakt niet uit. Um, dat is de zesde tip. Wat ik als zevende tip kan meegeven is dat je bijvoorbeeld alleen um, lip liner kunt gebruiken. En toch je lippen een mooie kleur kunt geven. Want ik heb bijvoorbeeld nu ook alleen mijn lip liner op. En ik heb gewoon heel mijn lippen ermee ingevuld. En het lijkt gewoon alsof ik ook lipstift heb opgedaan. Dus dat is een zevende tip. En dan moet ik even goed nadenken. Heb ik nog een andere tip? Oh ja, als je vindt zeg maar, dat je huid te glimmerig is en je wil heel graag veel poeder opdoen, weet je wel, veel camouflagepoeder, veel foundationpoeder, wat dan ook, probeer eens op een losse poeder over te gaan, want losse poeder is veel luchtiger en komt veel natuurlijker over en zit, er niet, zit niet op je huid als een soort plakkaat. Ik heb bijvoorbeeld een losse poeder van Makeup Studio, die vind ik echt super fijn. Maar Essence heeft ook een um, All Mattifying Powder, gewoon een witte. Om je make-up te fixeren. Maar het is ook een beetje materend. Dus het is ideaal. En Hema heeft ook van deze soort gelijke potjes. En het werkt ook gewoon prima. Dus dat is mijn achtste tip. Oh ja, mijn negende tip is. Als je uh, liever geen... Um, als je denkt van ja, maar ik wil toch geen foundation gebruiken. Probeer dan gewoon wat concealer aan te brengen. Op de plekjes waar jij het nodig vindt. Ik heb bijvoorbeeld vandaag concealer aangebracht net onder mijn ogen. Een klein beetje er hier omheen. En een beetje bij mijn neusverweegd, omdat ik daar van die rode plekjes heb. En dat is het eigenlijk. En dan heb ik niet eens meer de behoefte om verder foundation te dragen. Dus uh, dat is ook een goede tip. En dan de laatste tip die ik voor jullie heb, de tiende tip. Is... Um om um, een klein beetje blush aan te brengen. Want blush geeft kleur, maar je hoeft niet eens heel veel te gebruiken. Zoals je het nu ziet, ik heb een klein beetje aangebracht, maar je ziet het bijna niet. Maar het geeft toch een beetje een extra touch aan je gezicht. En mensen zullen niet zo snel vragen of je ziek bent als je iets minder uh, make-up draagt en toch wat blush aanbrengt. Dus dat is echt mijn tiende tip, want er bestaat niks ergers dan dat je bijvoorbeeld een make-uploze dag hebt. En dat vrienden aan je vragen van, oeh, voel je niet zo lekker of ben je ziek? Weet je, je hebt zoiets van, hallo, ik draag alleen maar geen make-up vandaag jongens. Zo zie ik er normaal gesproken uit. Dit ben ik. Ik ben niet ziek. Zo ben ik zonder make-up. Dus um, blush is zeker een belangrijk item als je toch iets minder make-up wil dragen, maar er toch gezond uit wil zien en niet ziek. Nou, dit waren eigenlijk alle tips die ik voor jullie had om minder make-up te dragen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En um, het zijn eigenlijk tips die ik zelf ook toepas, want weet je, ik ga ook niet elke dag met een full make-up face de deur uit. Soms als je gewoon lekker op een zondag thuis zit, dan heb je natuurlijk ook geen zin om helemaal echt uh, geplameerd thuis te zitten, tenminste ik niet. Ik vind het ook wel fijn om gewoon lekker wat minder te dragen, ook om s'avonds je make-up er weer af te halen, Het scheelt zoveel werk. Dus um, nou, ik hoop dat je het leuk vond en dat je er iets van hebt opgestoken. En um, als je nog niet geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal, doe dat dan even. En je kunt natuurlijk ook volgen op Instagram of Facebook, net wat jij wilt. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.